Hallo, mijn naam is Lizzie en ik mag mij sinds kort ook te noemen waar ik uiteraard heel fier op ben. Hoe snel had ik de mastertechniek onder de knie? Nu, ik ben iemand die regelmatig acrylnavels plaatst, dus voor mij was het een hele uitdaging om te starten met de mastershells. Maar het was super simpel. Het is een heel gemakkelijke techniek om aan te brengen. Het is een gel in een potje. Dus voor mij was het enorm, enorm fijn om mee te werken. En ik had het heel erg snel onder de knie. Ondanks dat ik vaak akker plaats. Ik heb de Master Workshop mee mogen volgen bij Pronails. Ik vond deze heel interessant. Het is mij van de stap 1 tot de laatste stap heel goed uitgelegd. Um, het is een, een gel die in een potje zit, die heel gemakkelijk kan aangebracht worden op de nagels. Het werkt heel snel. Het werkt ook met een aantal nagels tegelijkertijd. Ze werken met de vier nagels samen en dan op het einde ook nog eens de duim. Um, dus ik heb tijdens de workshop heel veel geleerd. Wat ik dan toch nog heel eventjes iets vergeten, bestaat er nu ook het e-learning um, platform dat ProMails voor ons heeft opgesteld, waar ik een code van heb gekregen omdat ik de workshop heb gevolgd. En ik kan hier dan ook nog altijd eens terug op terugkijken um, hoe dat eigenlijk de verschillende stappen van de masterclass werkt. Als ik dan een refill of zo wil doen, kan ik hier ook altijd een, een filmpje van terugvinden. Dus dit is voor mij wel een hele leuke reminder om op terug te vallen als ik dan toch eens iets zou vergeten zijn. Wij gebruiken de Master Gel al bij heel erg veel klanten. Als ik er een percentage op zou plakken, spreken we ongeveer rond de 75%. Omdat we kijken toch nog altijd wel een beetje naar de structuur van de nagel die dat de klant heeft omdat we zijn ook nog altijd wel heel erg fan van alle andere gels die dat ProMails aanbiedt. Dus onze builders, onze flexiegels. gels die gebruiken wij ook nog steeds heel overtuigend bij onze klanten. Maar toch gaan we het merendeel wel naar onze master gels, omdat deze heel dun aanlegt of aanbrengt. Het is heel tijdbesparend. Heel veel klanten hebben de tijd ook niet om lang te blijven zitten. Dus daarvoor gebruiken we onze master gels ook al wel heel erg veel. Hoe hebben wij de master gelsje geïntroduceerd bij onze klanten? Hop, we hebben ze eigenlijk um, kort een uitleg gegeven over het feit dat um, Brony als een innoverend bedrijf is en op de markt is gekomen met een nieuwe gel uh, en dat we die heel graag eens willen uitproberen bij de klanten en dat ze dan achteraf kunnen zien uh, wat dat ze ervan vinden. Nu moet ik toegeven dat er eigenlijk geen één klant is die achteraf de keuze heeft gemaakt om toch nog terug over te stappen naar een andere gel, omdat ze wel heel erg overtuigd zijn van de stevigheid van deze gel en van de langdurigheid, het fijne liggen, het heel dunne liggen en absolute tijd tijdsbesparende gegeven hierin. Hoe reageren de klanten op onze mastergels? De reacties zijn eigenlijk enorm, enorm leuk. Ze vinden het heel fijn dat ze geen uur en een kwartier of langer in ons nagelsalon moeten zitten, maar op drie kwartiers al buiten zijn voor dezelfde prijs. Um, het werkt ook heel dun, dus ze hebben een hele dunne nagel. Hetgeen wat mij het meeste bijblijft, blijft waar dat de klanten heel veel complimenten nodig geven is de glans van de nagel. Dus de Master Gel glanst heel erg mooi en die glans blijft ook drie à vier weken totdat de mensen terugkomen voor een refill. Blijft deze glans echt heel mooi zitten, dus dat is hetgeen wat voor ons, voor de klanten, vooral heel erg vaak terugkomt eigenlijk best wel veel. Sinds dat wij de mastergels gebruiken, kunnen wij onze klanten korter op elkaar inboeken, wat onze dag ook wel een stukje inkort en dat we toch meer klanten uh, kunnen helpen. Um, ook naar de klant toe, um, die dat hier minder lang moet zitten, um, die naar ons toe dan ook veel complimenten daarover geeft, um, is ook wel heel erg leuk. Uh, dus het is heel uh, tijdsbesparend voor ons um, en het geeft natuurlijk op een, op een uh, inkomsten naar de dag of naar een week inkomsten geeft het eigenlijk zo. Ik heb vast wel een stijging en dat kunnen we zo nu naarmate dat de maanden evolueren dat we met de masterclass werken, kunnen we dat al heel goed zien dat we daar toch wel een heel grote uh, winstmarge hebben, dat we daar toch al wel heel hard in gestegen zijn.